Fantasie is het uitgangspunt voor ontwikkeling van kinderen, volgens de Reggio Emilia-benadering. Een kind spreekt honderd talen, heeft honderd manieren om te denken, om te praten, om te spelen. Ga jij met mij mee naar Reggio Emilia om te ontdekken hoe je kunt luisteren naar deze honderd talen van een kind? Ik nodig je van harte uit.